Ik ben Seppe Nobels, chef van Gramerak 10. Bij de Lijst kan je momenteel een koolboek terugvinden. Mijn bundel van 450 recepten die je dagelijks kan gebruiken in je eigen keuken. Hier alvast een granola recept.